Welkom op deze korte screencast over het programma Creasa. Ik richt me vooral op de Mindomo. Nou, hoe kom je bij Creasa? Je gaat naar Fronter en je gaat naar een van je klassen. Als je een klas binnenkomt, dan zie je hier Creasa staan of hier beneden aan. Nou, ik druk gewoon even op de icon en dan kom je in het Creasa programma. Je ziet hier ontdekte opgaven dat je kunt filteren per onderwerp per leeftijdsgroep of per methode. Nou, ik ga naar het Mindomo-programma. En uh, dan kom je eigenlijk over allerlei voorbeelden. kun je alles een beetje inspiratie op doen. Ik pak eens even deze lege Mindomo. Dan kom je op een scherm terecht. En het is zo eenvoudig om nu een mindmap te maken. Nou, hier deze wil je veranderen. Ik maak dat bijvoorbeeld van Creaza. Uh, nou, en dan ga je gewoon enter, knopje, en dan komt de nieuwe tak al. En dan zeg je, oké, okay, ik kan een strip maken. Uh, Creaza, enter, ik kan een film maken. Creaza, enter, ik kan een mindmap maken. En Creaza, enter, ik kan geluid maken. Nou, dat zijn ook eigenlijk de vier mogelijkheden bij Creaza. Wat kun je nog meer? Je kunt zeggen, oké, okay, ik wil afbeeldingen, ik wil hem wat, wat, wat sterker maken, wat beeld, meer beeldmateriaal toevoegen. Nou, bij een film is het natuurlijk handig als je een filmcamera toevoegt. Dan kun je bijvoorbeeld bij Google zoeken, bij afbeeldingen kom je dan filmcamera. En dan zoekt Google naar een filmcamera, zoek je er eentje uit. En dan zeg je, oké, okay, deze is prima. Die komt daarin. Je sleept hem eigenlijk erin. Hoeft niet eens. Je hoeft eigenlijk maar hierop te klikken. Ik zal het nog een keertje doen. Een strip maken. Ik sta al op uh, de goede. En dan zeg je strip. Hij zoekt naar een strip. Dan klik je op een strip die je wilt toevoegen. En voilà, hij staat erin. Nou, zeg je oké, okay, ik wil uh, iets gebruiken van mijn domo zelf dan zie je hier education uh, bij strip heeft hij natuurlijk niks nou dan kom je hier uh, een mindmap maken uh, ik zal maar eventjes gewoon eentje pakken dat is goed voor de brein en zo zie je dat Mindomo domo ook nog eigen uh, materialen hierin heeft zitten je kunt ook een youtube filmpje toevoegen uh, zeg van muziek, uh, Robin Williams, dacht ik. Nou ja, goed, Robin Haasen, ik ken hem niet. Maar ik voeg toch maar even toe. En ook nog zelfs zo eenvoudig om een filmpje toe te voegen. Uh, zeg je, ik werk graag met icons. Nou, hier zie je een aantal uh, dingetjes. Een lachenbekje erbij. En Klaar is wil je de kleur veranderen, ga hier naar dit kleine pijltje. En hier zie je het menu. Uh, hier kun je lettertypes veranderen, kleuren veranderen. Ik maak hem rood. Uh, hier zie je een ander randje eromheen, zwart. Uh, ik wil er een rondje van maken. Hop! Nou, en klare case. Uh, wat nu? Ik wil hem uh, opslaan, uiteraard. Uh, hoe doen we dat? Even kijken, want ik, uh, dat is de presentmode. Dat is ook heel erg interessant. Zal ik die nog maar even erbij pakken. Nou, hier kun je aangeven, van ik wil eerst het hebben over Creaza. En dan kun je daar op schuiven. Even kijken, zo. Ik wil het eerst dit laten zien. 1. Ik wil toevoegen een nieuwe dia. Ik wil 2. Ik wil toevoegen een nieuwe dia, 3. Het lijkt een beetje op Prezi. Nou, en dan kun je hem ook nog presenteren. Dan gaat hij eerst naar 1, als het goed is. Uh, dan naar 2 en dan naar 3. Dus je ziet prachtige mogelijkheden om ook nog te presenteren. Nou, als het goed is, dan zeg je uh, sluiten, dat is niet goed. Komt hij in jouw portfolio terecht... Um, ja, uh, je ziet hier no preview voor het laatst bijgewerkt. Dat is eigenlijk de laatste. Deze heb ik ook inmiddels uh, even uitgeprobeerd. En dan kijk ik of die er ook staat. We werken. Ja, dan heb je weer je eigen Mindomo, je mindmap terug. Um, nou, dit was even heel kort een uitleg over Mindomo. Dank je wel.